Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot hem komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Ik ben ernstig misbruikt in mijn kindertijd. Mijn leven was vreselijk. Ik kan mij niet heugen dat ik ooit tot in mijn twintigste echt gelukkig was. Mijn verstand was een puinhoop. Mijn emoties waren een puinhoop. Alles was één grote puinhoop. Maar God dank, ben ik niet zo gebleven. God heeft mij behandeld, mij veranderd en mij door dit alles heen gebracht. Nu heb ik een geweldige relatie met God, werkelijke vrede en vreugde, goede relaties met familie en vrienden en doe ik waarvoor God mij heeft geroepen om te doen. Hebreeën 11, vers 6 vertelt ons dat God beloont wie hem ijverig zoeken. Ik heb ontdekt dat alles wat ik heb opgeofferd om dichter bij hem te komen en om hem te gehoorzamen, ik vele malen meer van hem terug heb ontvangen. En wat hij mij gaf, was altijd veel beter. Misschien denk je, maar Joyce, je weet niet waar ik mee moet omgaan. Het is zo moeilijk. Ik begrijp het. Ik ben ook door hele moeilijke zaken heen gegaan. Maar God zal wie hem zoeken, belonen. Wees vastberaden om Hem te zoeken, te midden van je moeilijkheden. Hij is meer dan in staat om je puinhoop op te ruimen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik geloof dat U mijn puinhoop kunt opruimen. In plaats van vast te blijven zitten in mijn problemen,